Als je hier aan de Vleugeltjesbloem woont, heb je bijna het idee alsof je in het bos woont. Voor je deur een heel groot park waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Rust en ruimte, dat vind je hier genoeg. En die woning, die is ook zeer royaal. Speelse architectuur, betonvloeren, zeer goed geïsoleerd en een diepe tuin. Nou, kortom, een ideale gezinswoning. Deze woning staat voorlopig nog niet op Funda, maar u kunt hem wel alvast bezichtigen. Dus neem gerust contact met ons op: HVMS 0251. 655086.